Je je gevallen, mama. Ik ben met de fiets gevallen. Is er iets aan de fiets, mama? Ik weet het niet. Maar je bloeit uit je neus. Ja, ja. En je larm. Ja. Een groebe. De verpleegster gaat mij weer doen. O, dat het zo erg niet is. Nee. Het is maar een heel sneeuw. Ja. Maar ik vind dat wel gemakkelijk. Het is al geëcht. Ja. Wel niet goed, je staat te gapen. Je is terug wapen gegaan. Ja, met de fiets te vallen. Ja. Nog warmer. Ja, allee. Oh, Het is toch een dievel met een bui... O, dat mocht ik niet zeggen. Je plakt je dat schoon over, hè? Maar goed vast, hè. Goed daarop drukken, zo. Plakt hem goed? Oei mama, bloed nog uit haar neus. ja. Oei. Zo, eh. ja, steek maar goed, Eep. Dat moet, dat moet aan haar orde eruit komen. Ik zie hier nog niks uitkomen, hier is al een beetje harder duwen. Nee. mama... Ja, nog niet, ze lacht nog een beetje. Ah, oh, dat is nog goed. Doodgeschoten, hier, doodgeschoten, hier nog gescheurd. snoeterbellen uit haar neus en haar ogen dubbelen. Allee, die zal rap verzorgen hè, Alles hè? Want we willen niet Zo. dat hij die... Zo, oh. Ja, dat doe je we wel goed hè? <laughs> Ook een beetje erin hoi, jonge. Ah, jongen. <laughs> ja, allemaal, alles proper maken, de hele wonden, Dat is voor de grote wonden, hè? Want zij is nog een op de kleine wonden. Hier oh zou wat op -oh. de dan gehad. Zijn je op je neus gevallen? Oh-oh. ze op je neus gevallen? Moet je niet meer spreken? Heb je geen tanden meer open. Laat eens zien in je mond. Oh, die heeft geen... Die tanden zijn er ook en oh, oh. Laat die mond eens open. Die tanden zijn er uitgevallen. Oh jee. En zo'n neus, mama, zie je. Omdat oh, oh. Dat die gezwollen is. Oh oh. Ge... Oh. oei. Oh, ja, oh, in de neus ook, mama. Goed die... Oh, goed diep. Oh, mooi. Oh, dat kan ik zo. Maar is dat? Hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gebeurd? Ik ben gestruikeld. Kest... Van een trap gevallen? Ja. Makkinneke! Goh. Ik ben over tafel gevallen. Over tafel gevallen? Van op de trap over tafel gevallen? Nee, ik ben zomaar over tafel gevallen. Zomaar over tafel gevallen? Van op de trap over tafel gevallen? Nee. Makkinneke! Ja, dan moeten we een plakker over plakken. Ja. Wat is de juiste manier? Zo. Zo. Voilà. Dat misschien één over de neus. Ja, Want ik heb een indruk. Die, die is wel nogal op, zeg. Eén over de neus. Oei. Oei. Zo. Oh, knukken. Zo. Maar. Zo. zo, dat is het. Gelassen, nu is genezen, ze nu is genezen. Ziet er al veel beter uit. Ja. Zo, volgeplakt zo. Ja. Gelassen. Dag, zo. we zijn weg. <laughs> Blijf je maar op je gemak liggen. Nee. Wat is er met u gebeurd? Oh, mijn ja. schootje. Nee. Ah, ah, ah, ah. Ah, oh. Oh, het doet dat goed. Kinder. Nee, gebruik nog maar dat. Hij doet dat goed. Doe er nog maar een beetje water. Ik zit er maar goed mee rond, dan kletst het op mijn alarmen zo. Ah, zeg! zit je maar. Je mag gaan van de kogel. Het gaat al veel beter. Uh. Uh. En papa. het gaat al veel beter. nu moeten we. Nee? Uh. Wat, uh. Nee. Oh ja. Al toch. ja, maar moet dat iets zo plakken hè? Iets zo plakken. En doen? Ligt dat maar neer op tafel? In de tafel. Dat oh, allemaal wat gaan En dan moeten we de plakken. Uh, uh, Oei. Daar heb je een plakband bij. Oké, okay, dan gaan we. Dan je... Oh, gauw in de plakband. Hola, voilà, hij zicht om te gaan nu. Oh ja, genoeg. De plakband. Ik wil even. Wacht. Ik geef je eerst al ik het eraf ja. we er maar op niet. Ah! Ik het En papa, zet je nu genezen? Nee, hij is dood. Nu is het helemaal dood. Ik ja. heb <lacht> het is van echt hè? Nee, ik ben er van niet weer. Zit, zet je juist nu zo? Ja. Zit je juist? Oh. Ja. Zo. En nu ga ik, geef de camera mama, en nu ga ik nee, neenakken, Zo. zoveren. Zullen we laten zien dat je dat moet doen? Kijk. We pak dat er, dan moet je uit. Zo. tik, tik, tik, tik, tik, tik. Papa. Oh, papa. Oh. Is het goed zo? En eh, goed gedaan, hè? is dat niet? Ja goed, papa. Zo. Ja, ze, zo. Is... Hey, stop, stop. ze stop. Het bloedt echt in bloed oh, de ogen. Oooooh! oh, Oooooo! oei! Oooooooo! Oh, dat is niet waar. Noem het maar een Oh, Dat is wel mm. Je doet al pijn in dat gat, ja? Ah, dat is niet erg? En hier heb ik een sneeuw. Oh zus. Dat kan ik maar met een hele vinger in teken. ja Jawel. Het is dood joh. Kom lekker daar gaan, hè. Zit hem dat daar af? Dat is niet echt. Zie... Hé, hey, dat is vol spelerij. hè. Dat is een plek -kweddelen.